Slagvaardig ondernemen is vaak niet makkelijk. Herkenbaar? De nodige afstemming organiseren kost tijd en dus ook geld. Zou het niet fijn zijn om voor zoveel mogelijk zaken één aanspreekpunt te hebben? Danda is het aanspreekpunt voor inspiratie, creatie, video en SEO en SCA. Kortom, één aanspreekpunt voor uw digitale marketing en communicatie.